Ik ben Lisandro. ik speel gitaar in de Mighty Machine en ik zing daar ook in. Uh, ik ben Tuur, ik speel Bas in de Mighty Machine. Ik ben Dries, ik ben drummer bij de Mighty Machine. Uh, we zagen Jong Geduld: staatjes ervan, van King Star, passeren op Facebook. Dan dacht van oké, okay, we doen daaraan mee, voor een boost te hebben in onze muzikale carrière. tot nu toe lukt dat goed. Wat zijn jullie verwachtingen voor het komende jaar? En vooral ben je onbedoeld? Um, ik denk dat we een serieus duwtje in de rug kunnen krijgen door dit project. En dat we toch redelijk um, een naam verdienen in het Gentse een deftige plaats en veel optreden dat is allemaal in orde voor mij. Ja, um, ja ons doel... Ay, voor mij is eigenlijk echt gewoon veel optreden en op veel verschillende plaatsen. Ay, ook over de grenzen en ja, waar we nog in een ziekenhuis. Een toertje zou cool zijn. Een toer nee met ons. Zie ik wel zitten. Uh, Desert Fest en Duna Jam, als ik wel zitten. Als het wel beneden. Uh, Duna jam zeker. dat so, yeah, is een beetje groen stijl. Als uh, daar staat.